welkom bij iedereen kan haken we gaan vandaag een rond een kussentje haken maar dat wordt een bloem, dadelijk ga je heel leuk in het rond haken ik vertel je zo wat je nodig hebt, eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar iedereen kan haken op youtube uh, iedereen kijkt ook echt met heel veel belangstelling en stelt veel vragen ik probeer ze allemaal te beantwoorden zet ze Onder de link, of hieronder in die omschrijving. Uh, daar kan je je opmerkingen en je vragen stellen. En uh, ik ga het zo rustig mogelijk uitleggen. Ik ondertitel ook altijd alle video's, tenminste zoveel mogelijk. En uh, nou ja, dan gaan we dadelijk beginnen. Tot zo! beginnen wel dit kussentje te haken met het rondje en het rondje met stokjes die link zal ik hieronder zetten kijk deze die heb ik al gemaakt maar deze is je denkt deze is goed en dan kan je daar die bloem op haken maar dat is niet zo deze is uh, te groot je trekt dadelijk door die bloem komt het er overheen dus het rondje moet ongeveer 1 à 2 centimeter kleiner zijn dan je kussen is Houd 2 centimeter aan. Kijk, er aanhaken kan je altijd nog, maar eraf uithalen is toch iets lastiger. Dus ik uh, vertel wat je nodig hebt en dan gaan we beginnen. Tot zo. We hebben dus nodig een kussentje van de Zeeman en even kijken. Deze kost 3,99 euro. 99, dus dat valt nog mee we hebben nog meer nodig een uh, stopnaaldje een schaar uh, haaknaaldje nummer 4 en een centimeter en hoeveel wol we nodig hebben ik heb nu deze gebruikt voor het rondje te haken dus je gaat eerst het rondje haken en daarop hierop gaan we dadelijk de bloem haken dus um, ja, het is natuurlijk heel anders dan dat je gewend bent. Want normaal denk je, oh, ik ga die bloem meteen haken. Maar nee, je gaat eerst het rondje haken. Um, en ik zal nog heel eventjes de rol laten zien. Ik heb gebruikt de, even goed inzoomen, Supersoft van Zeeman. Dit is 50 gram en hier zit 199 meter op. Dus je komt hier nog heel ver mee. Ik heb drie bolletjes gekocht. Drie bolletjes super soft. En misschien voor dadelijk op het einde heb ik nog een shiny cotton. En deze heb ik van de Action. En dit is 75% katoen en 25% polyester. En dit is een bolletje van 50 gram. En er zit 130 meter op. Kijk, dit is een proeflapje, maar zover zijn we nu nog niet. We gaan eerst het rondje maken. Kijk, dus dit is het rondje. En die maak je zo groot als dat het kussen is, maar dan hou je een stukje over. En ik heb ook de haaknaald, laat je dan op het eind even, de, ja of in ieder geval de lus, laat je op het einde eraan zitten. Ik zet heel even de camera neer, dan kan ik het even goed uitleggen. Moment. Ik heb even de camera neergezet, zodat je ziet van uh, wat ik bedoel met laat eventjes de lus aan je rondje zitten. Uh, het is namelijk zo dat uh, de bloem, die rekt een beetje dadelijk het kussen op. Dus dan, kijk, dit is de bloem. Even iets, iets beter filmen. Dit is de bloem en die maakt direct dus het rondje kijk dit is het rondje maar hier ga je de bloem op maken en direct een beetje dadelijk uit doordat je die bloem erop gaat haken um, maar we gaan het stap voor stap gaan wij het uitleggen um, hoe ga ik het uitleggen nou het rondje die komt dus op het kussen zo camera optillen anders kan ik het niet goed filmen zo kijk je legt dus het rondje op het kussen en dan haak je zover of tot tot hier dit is de naad maar je, ha, je laat er een à twee uh, toeren laat je open en straks en je kan natuurlijk altijd kijk daarom laat je gewoon de lus eraan zitten je kan hem dan nog uh, passend krijgen dus je maakt eerst het rondje um, en omdat ik dit rondje al een keer heb uitgelegd zal ik de link zit onder deze video en dan gaan we nu beginnen met de bloemen ophaken, kijk dit is een proeflapje, dit is gewoon um, hier heb ik al een keer een rondje gehaakt en daar komt dus de bloem op dus je maakt eerst het rondje zo groot als dat het kussen is maar dan ietsjes kleiner dus zeg 1 à 2 centimeter kleiner en je hecht hem niet af je laat hem dus even open zodat je altijd als we dadelijk de bloem gaan hier daar, ik zou in een in een cirkel gaan we deze erop uh, haken en doordat die, doordat hij op die stokjes gehaakt wordt die bloem trekt hij een beetje zo die die die stokjes uit elkaar. En daardoor moet je hem iets kleiner maken dan dat je kus is. Dus ik zal beginnen met een opzetlus. Je maakt een opzetlus. je begint in het midden van het rondje en maakt niet uit welk stokje dat je pakt maar we gaan dus om het stokjes om de stokjes heen haken dus je pakt een stokje op van je eerste toer van je rondje ik zal nog even opnieuw doen hoor dit is dus je opzetlus. en dan pak je een stokje vanuit je eerste toer je stikt je haaknaald in, je haalt je draad door het is een beetje lastig misschien maar en je haalt hem door twee lussen zodat je een halve vast hebt en, en je draad goed vast dan begin je even met 1 2 3 lossen omdat dit je eerste stokje moet zijn. Zie je dat je dus op het rondje nou gaat werken? En nu ga je op het stokje gaan we nog een keer om het stokje: heen, je draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2. Dus je eerste 3 lossen tellen mee als stokje. En nu ga je een stokje 2 lossen. En weer twee stokjes om ditzelfde stokje heen maken. Twee stokjes. 1. 2. Kijk. Dus je begint met je opzetlus en je maakt 3 lossen. Dan een stokje, twee lossen, een stokje en nog een stokje en dan ga je naar het volgende stokje van je rondje Dan moet ik weer eventjes het volgende stokje en daar ga je weer een groepje van twee even de goede draad pakken van twee stokjes 1 dus moeilijk te filmen, want ik hoop dat je mee kan kijken. Zie je dat je echt om het stokje heen gaat haken? Van twee stokjes, twee lossen en weer twee stokjes om het stokje heen. Dan ga je weer naar het volgende stokje van je rondje, en dan ga je weer twee stokjes om het stokje haken, twee lossen. en weer twee stokjes even opnieuw zie je dat het dan zo wel in elkaar gaat zitten en ik zal het voorbeeld even erbij pakken Maak dus in op elk stokje 2 stokjes 2 losse 2 stokjes en zo ga je de hele toer af ik ga nog even verder haken en dan zie ik je zo weer terug tot zo ik ben nu op het einde van de toer gekomen uh, we hebben dus alle stokjes uh, hebben we nu omgehaakt met 2 stokjes 2 lossen. 2 stokjes en dan ga je weer naar de volgende met 2 stokjes 2 losse 2 stokjes, normaal gesproken zou je zeggen van nou dan dan sluit je de toer. maar dat gaan we niet doen en ik pak even pen en papier erbij we gaan nu uh, niet de toer sluiten maar je maakt dus een soort spiraal En zo maak je hele kussen dus je sluit niet een toer. kijk je bent dus dan bijvoorbeeld hier klaar met de toer en normaal gesproken sluit je een toer maar nu ga je meteen door naar de volgende toer dus je maakt een spiraal je gaat elke keer naar de volgende. als je je toer klaar hebt ga je naar de volgende toer dus dan krijg je een soort spiraal en dan pak ik nog even het voorbeeld erbij kijk hier kan je het goed op zien je bent bijvoorbeeld hier begonnen en dan heb je hier hier ga je door naar de volgende toer zie je dat je dan een spiraal krijgt dat je niet de toeren sluit maar dat je gewoon doorgaat, ja, naar de volgende toeren iedere keer over elk stokje maak je 2 stokjes, 2 losse 2 stokjes. Ik ga nu lekker dit voorbeeld afhaken. Dit is ook nog de eerste laag. Hier komt nog een, nog een ronde overheen, maar dat leg ik je dadelijk uit. Ik ga lekker verder haken hier, want ik wil nu natuurlijk ook het hele kussen klaar hebben. En dan uh, zie ik je straks weer terug. Tot zo ik heb een stukje verder gehaakt en ik doe heel eventjes een steekmarkeerder nog bij het rondje want ik weet nog niet of ik dat nog verder moet haken maar ik ben een stukje verder gaan haken en ik vind gewoon um, ik heb al een stukje uitgehaald het is gewoon te dicht op elkaar het is niet zoals ik het bedoel kijk ik heb het ook al hier op een foto toen was ik nog iets verder. Zie je dat de kleur op de foto al? Oh, zo zie je het. Uh, de kleur op de foto is al heel anders, maar het is meer fuchsia deze kleur. Uh, ja, ik ben het gewoon aan het uithalen. Ik heb dus op elk stokje twee stokjes, twee lossen en een stokje gehaakt. Maar ik ga nu ik ga het uithalen en dan ga ik. Uh, de eerste toer laat ik zitten en dan ga ik vanaf de eerste toer ga ik verder met één stokje overslaan ik vind dit gewoon het is te vast te... ja dit vind ik gewoon nog niet echt zoals ik het hebben wil dus ik zie je dadelijk weer terug en dan beginnen we met om een stokje een stokje te haken of twee stokjes twee losse twee stokjes um, dan ga ik gewoon mee verder en als ik terug ben, dan zal ik je uitleggen hoe ik ook uh, van tour wissel. Dus zeg maar hoe ik dit heb bedoeld. Nou, dan zie ik je dadelijk weer terug. Ik ga het uithalen. en ik ga weer verder haken. Tot zo. Kijk, nu heb ik uh, alles, uh, um, alle groepjes gedaan, maar ik heb er een stokje tussen gelaten, dus ik heb niet op elk stokje een groepje van twee stokjes, twee losse twee stokjes gedaan, maar er iedere keer een stokje tussen gelaten kijk dus ik vind hem echt nu veel relaxter veel mooier als ik het kussen erbij pak zo, ja, even kijk ik het zo kort. even, even de camera iets omhoog, zie je? nu ga ik nog even uitleggen hoe de toer um, hoe je naar de volgende toer gaat dus je bent op het einde van je toer en dat zie je ik zal even de achterkant laten zien zie je hier zie je dat je um, een stokje overslaat en een stokje uh, daar stokjes op zet, stokje overslaat en dan de groepjes erop zetten, en dan zie je dat je op het einde van de toer bent. Je zou er nog een steekmarkeerder in kunnen zetten, maar ja, dat is eventjes uh, ja, aan jezelf of je dat wil. Uh, ik vind dat lastig, want dan moet je weer de steekmarkeerder ook weer eruit halen. Maar dit is dus het einde van de toer, en dan heb je één stokje over, even gaan we even goed zetten. Zo. en dan gaan we nu naar de volgende. Zie je, en je bent hier dus geëindigd, en dit stokje staat boven het voorgaande stokje. En dan pak je niet dit stokje, maar ik pak dan altijd dit stokje zodat het een beetje over elkaar heen gaat lopen. Dus ik pak niet dit stokje, ik pak het volgende stokje. Dus je slaat om, je pakt niet het stokje van diezelfde toer, maar je pakt het tweede stokje. Daar ga je onder en ik draai een beetje mijn werk zodat ik makkelijker op het stokje die groepjes kan maken: een groepje van twee stokjes, dan twee losse, en dan weer twee stokjes. en dan zie je dat je met de volgende toer euh, bezig bent dan sla je deze over en ga je aan de volgende weer je draait wel een beetje je werk zodat je beter hier onder die stokjes kan gaan en daar ga je weer een stokje opzetten en nog een stokje 2 lossen en nog twee stokjes 1 2 en zo sla je iedere keer dus een stokje overslaan en op het volgende stokje daar ga je weer die groepjes maken en zo ga je net zo lang verder totdat je kussend passend is, maar ik vind hem echt al heel mooi aan het worden het is veel uh, relaxter dan dat ik het had met uh, op elk stokje die groepjes te maken dus dit is gewoon ja, meer bloem dan maak je hem helemaal af totdat jij hem groot genoeg vindt en dat hij goed op je kussen past en dan uh, gaan we dadelijk verder met de volgende laag die we hier weer overheen gaan haken en dan zie ik je dadelijk weer terug, tot zo! kijk ik heb nu helemaal doorgehaakt en ik zal even meten hoeveel centimeter de doorsnee is wat ik heb ik heb doorsnee 39 kijk maar hij rekt eigenlijk mee en het kussentje is ook door snee, ik zal even kijken ja ook op 39 maar ja je moet daar even gewoon goed voelen of dat je rondje gewoon groot genoeg is maar bij mij is nu het geval dat die groot genoeg is kijk en ik laat die laatste rij die laat ik open om uh, straks uh, de rondjes aan de kaarten haken, dus de eerste uh, ja, rij met uh, zeg maar bloemblaadjes hebben we nu gehad ik uh, pak de schaar ik knip af je doet de draad door de lus en dan beginnen we en ik begin eventjes met een wit garen Oh, deze moet ik nog afwerken zie ik maar dat kan later. Je begint weer met een opzetlus. Je pakt je haaknaald. Ik pak even aan. Ik heb even aan de garen gepakt zodat het beter zichtbaar is voor jullie. En je ziet dat je nu bij elk blaadje heb je natuurlijk die opening. Dus je gaat in die opening. Daar steek je haaknaald in. Je pak je draad, je slaat om en je haalt door twee lussen. En dan heb je al je aanhechting. Leg je even je draadje aan de, aan de zijkant, zo. Goed aantrekken. Dan gaan we drie lossen maken. En omdat we in totaal vijf stokjes nodig hebben in iedere opening, gaan we nu nog vier stokjes haken. 1, 2, 3, 4, en het is misschien ook wel heel leuk om nog met meerdere kleuren te werken en ik heb nu toevallig met wit omdat ik het dan aan jullie beter laat zien, maar het is ook heel leuk om die toeren af te wisselen met een ander kleurtje Maar je hebt nu dus 4 stokjes gehaakt en dan ga je naar de volgende en dan ga je weer die opening zoeken van dat groepje van 2 stokjes 2 losse 2 stokjes en nu ga je in elk groepje 5 stokjes maken 1 2 3 4 5 Dus de tweede ronde, die maak je dus helemaal zo rond weer en dan weer gewoon je pakt die spiraal weer op, je volgt je je voorgaande toer en je doet in elke opening 5 stokjes en ik ga een stukje verder haken en dan zie ik jullie dadelijk weer terug tot zo en ik heb weer een stukje verder gehaakt en ik had het wit gebruikt omdat ik het zo mooi vond of goed uit te leggen vond kijk je ziet hier gewoon dat ik die 5 stokjes tussen die twee groepjes in heb gezet en ik vond het zo mooi dat ik uh, iedere keer toch uh, een andere toer uh, met wit uh, verder ben gaan haken en dan uh, krijg je dit als resultaat dus de, het witte gaar is ook gewoon van uh, supersoft van de zeeman ja, het is echt uh, ja leuk als je dus uh, en ik heb er ook heel veel plezier in als je als je stokjes uh, haken leuk vindt dan uh, ja dan is dit gewoon genieten en ik heb hier aangehecht met een knoopje um, ik zal de link van uh, hoe ik doe aanhechten zal ik hieronder zetten want die heb ik al een keer uitgelegd um, dat is de weversknoop of de magische knoop en ik heb het dan gewoon aan elkaar geknoopt, en dan hoef je niet uh, iedere keer af te hechten: 1, 2, 3, 4, 5. En het is gewoon heerlijk om stokjes te kunnen haken. Je kan dit, uh, omdat dit best wel een makkelijk werkje uh, is om mee te nemen de trein of als je ergens moet wachten. zijn toch alleen maar stokjes. En iedere keer maak je nu dus een groepje van 5 stokjes. Ik ga nu uh, lekker helemaal uh, het kussen afmaken. Dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo. Ik ben nu zover dat ik uh, de laatste ring met uh, vijf stokjes aan het maken ben. Of de laatste ring, de laatste toer. En dan gaan we nog één toer doen, tenminste één toer. Uh, ik pak nog eventjes het. Uh, kijk, kijk, deze ga je gewoon ook oh, afmaken totdat je de hele ring klaar hebt. En dan uh, zie je dat dan ben je al op het einde um, het glitter garen is natuurlijk optie ik vind het wel leuk om om het glitter garen te gaan gebruiken zodat je een beetje meer um, ja, een beetje luxere uitstraling krijgt dus die gaan we nou even openmaken je maakt een opzetlus. En dan ga je weer het begin zoeken van die toer met die vijf stokjes, dus dat is dus hier 1-2 in die derde, daar steek je je draad of je naald in, je haalt je draad op, omslaan en je gaat door 2 en dan ga je op elke stokje een vaste zetten dus op elk stokje ga je een vaste zetten ik heb weer gewoon haaknaald nummer 4, ga je gewoon mee verder dan krijg je een heel leuk mooi vaste randje als afwerking en een beetje luxe draadje en zo ga je weer helemaal alles af met die leuke ja, met het leuke glittergaar dan maakt het toch meer nog extra mooi dus als ik daarmee klaar ben dan zie ik je weer terug. Tot zo. Ik heb uh, toch besloten om het glitterdraad niet uh, te gebruiken. Ik, ik mis gewoon elke keer de kleur die je die je eigenlijk zo mooier, ja, roze met wit, dat je het ziet. Ja, je kan natuurlijk alle soorten wol gebruiken. En het glitterdraadje dat maakt een mooie uh, luxe uitstraling. Alleen nu mis ik gewoon de, de kleur erin. Kijk. Ik hoop dat je het een beetje kan zien. Dus dat heb je wel eens: hè? dat je het wil gebruiken en dat je toch zegt: van nee, we gaan uh, het glitterrandje niet gebruiken. Kan je mooi dit bolletje bewaren voor een ander werkstuk maar dit, ja, dit vind ik toch zonde het is mooi want het het mooi wel mooi glittert in het licht maar het haalt wel het effect van het uh, roze met wit weg je krijgt dan te veel één kleur nee dus dit is weer gewoon uh, uithalen. en dan ga ik dadelijk uh, het kussen aan elkaar haken zo nou ik ga dadelijk uh, weer lekker verder en ik zie je zo weer terug Tot zo. we gaan nu de twee kanten aan elkaar haken en het kussen hoort in het uh, midden te liggen je houdt dus de goede kanten boven en de goede kant aan de andere kant boven je pakt je haaknaald en je steekt in een willekeurige steek in en je pakt de andere kant een willekeurige steek dan pak je je opzet lus en je haalt je draad door dan ga je aan de onderkant weer zorgen dat je een steek pakt en hier aan de onderkant weer zie je en dan pak je weer je draad op en je haalt hem door je lus. Dan pak je weer aan de onderkant een steek en hier weer een steek. En je haalt je draad op door alle lussen. Onderkant een steek, onderkant een steek. Draad om om de haaknaald en je haalt ze door de lus. Insteken. Insteken. Draad om de haaknaald en doorhalen. Nog een keer insteken en je pakt de volgende steek, draad omhalen en door alle lussen insteken, insteken en misschien is het handig als je het kussen even weghaalt. Ik haal het nu even weg en dan kan je het misschien beter zien. Draad omslaan door alle lussen, dan krijg je een mooie rand, en zo maak je het hele kussen af. en als je alles in elkaar hebt uh, gehaakt, dus de mooie randen dan hou je een heel mooi dan heb je een heel mooi kussen ik zou zeggen ja veel plezier met dit kussen het is echt uh, heel leuk uh, een leuk project geweest uh, ik noem het het bloemkussen of het cupcake kussen daar ben ik nog niet over uit maar ik zou zeggen de duimpjes omhoog bedankt voor het kijken en tot de volgende video van iedereen kan haken tot ziens